Hé Hey, Cies. Hey, hey. Cies. hey dames! Hoe is het hier? Ja, goed. Leuk dat jullie er zijn. Gezellig. Hey, mooie... Vertel. heb je zo, hè? Ja, zeker, zeker. Ik ben er heel trots op. Lekker veel kleurtjes. Ja, dat is de bedoeling. Nou, nou, zeker nadat de zomer eraan komt. Waar ik naar op zoek ben, ik ben echt meer op zoek naar kleur. Ja. Ik heb alleen maar donkerblauw en donkerblauw en nog meer donkerblauw in de kast. Ja, nee, we willen veel kleurtjes. Ja. We Kom een beetje ja. vesten tekort. Ja. Ook kleurtjes of steady? Maakt niet, Maakt niet uit. Als het maar lekker zit. Ja. Vooral het moet lekker zitten en het ja, moet functioneel ja. zijn. Heel goed, zullen we wat gaan passen? Ja, leuk. Nou, ga even wat kijken. Ga je daar nou nog wat bij uitleggen? Of ga ik ja, gewoon Ja, ik ga wel even kijken. Ja, ja. Want jij gaat gewoon een beetje filmen en dan. Uh, ja, ja. Jij doet gewoon je ding. Grijs, het is al zo grijs. grijs. Uh, willen jullie uh, een beetje kijken naar de nieuwe collectie? Ja, die, ja. Uh, want dat is een beetje naar de zomer. Dat is de zomer natuurlijk. Daar hebben we dan de suède chabrakjes, uh, maar jullie willen natuurlijk shirtjes. Daar hebben we de shirtjes lekker luchtdoorlatend, ook tegen het zweten. Heerlijke shirtjes. Ja, mooi materiaal. Ook stretchy. Ja. En de base layers, die hebben we ook, maar dat is met de lange mouwen natuurlijk. Oh ja. De base layers met de korte mouwen, die komen wel nog binnen. Uh, hetzelfde materiaal. Uh, maar dan met korte mouwtjes. Ja, dat is dan dat ze een kraagje hebben. Dat is een kraagje, ja, ja. Maar die zijn dan nog niet binnen. En dan hebben we de polootjes. Kijk, die hebben we ook. Oh ja. Ook heerlijk materiaal. Ja. Ook erg luchtdoorlatend. Ook tegen het Voelt zweten. Voelt gewoon lekker dun, hè? Ja. Um, en dan hebben we natuurlijk de kleur azuur. Een hele leuke kleur. Ja, ook heerlijk fris, fel. Een soort zomer ook schaald, Ja. Schoen, ja. Die wille, wille, passen. En uh, UV Protection hè, uh, oh, ja. Zit erop. Dus dat is ook fijn. En nou ja, daarbij natuurlijk de desbetreffende ja. hè, de flyhoods. De is mooi zo met het glimmende. Ja. ja. Dat is een mooi spul, hè. Dat is de suède En met bamboe leiding. En dit is de Loire. Oh, en daar zit ook de bamboe leiding in. Ja. Dat is, dat, en dat bamboe, dat betekent dat de, het materiaal minder gevoelig is voor je paard? Ja, of? ja, ja. Antibacteriële ook. Ja. ja, antibacteriële materialen worden er gebruikt, ja. En vestjes. Ik weet ja. niet of dit een kleur is. Ik denk dat het bij jou wel leuk Ja, staat. ik vind het ja. wel leuk. Ja. Dat dat misschien een leuke kleur is. Truien, sweaters. Oh nee, nou ja, ik heb er zelf natuurlijk één aan. Ja. Maar ik weet niet uh, of dat uh, iets is. Nou ja, en bijpassende halsters. Stel je voor dat je een setje wil maken, dan kan je natuurlijk. Uh... Oh ja, kijk. Dat ben je helemaal een beetje met je Oh, just. dat gaat Just helemaal leuk vinden. Dan kan je natuurlijk zoiets. Oh, ga. Ja. En dan heb je ook nog is een, touwtje. een touwtje erbij. Oh, leuk! Ja, ik vind het een hele mooie kleur. Dan ben je natuurlijk wel helemaal uh, af. Ja, dus dat zou ook nog kunnen. Ja, dus dat zou natuurlijk ook allemaal nog kunnen. Even. Ik ga deze passen. Ik vind dat shirt ook wel heel leuk. Ja, nou, dan gaan we even passen. Moet je denk ik. Nou, dan neem ik deze even mee. Ik vind zo goed of ik dan liever een V-hals heb of een hoog hals. Ja, misschien vind je dit wel fijner. Dat zou ook kunnen, hè? Ja. Even kijken, moet je deze hebben. Ik moet je deze even proberen. Nou, dan pas je die eventjes. En Tess, wat ben, waar ben jij naar op zoek? Een shirtje of een vestje? Wat vertelde je? Wat, wat was je nou je vraag? Uh, een vestje. Een vestje, oké. Okay. Alleen ik heb wel een t-shirtje voor de ander nodig. Ja. Oké, <laughs> oké, okay. okay, een ogenblik. Even kijken, Mais. Ik heb hier wel wat vestjes hangen. Um, is deze kleur iets? Vind je dat mooi? Even kijken. Ik denk, is dit een, zou dit een kleur zijn wat je, wat je mooi vindt? Ik denk dat die niet helemaal bij mijn huid... Nee, is misschien iets te hè? Ja. Ja, ja, ja. Want jij bent nog, qua tint ben jij wat lichter. Ja. Even kijken. Dat is wel een leuke kleur. Um, en dan qua truitje eronder. Dit is wel een grote maat. Dus dat is niet echt jouw maat. Ik heb hier een kleinere maat hangen. Dus als je hem wilt passen, dat kan, dan moeten we hem even uittrekken. En qua shirtje eronder, want dit is uh, navy. Dat zijn deze. Ja. Dat zijn ook wel mooie shirtjes. Heb je dan ook eens met een wat hoofdvrouw? Even kijken, meis. Uh, dat zijn deze. En dit zijn de AirTag. En ja. de AirTag, UV AirTag, dat is ook, moet je maar eens voelen, dat is ook weer tegen het zweten. Het oh ja. en... is lekker stoffie ook. Lekker stoffie. Ja, dus die Ach. hebben een iets meer hogere hals. Dus een keer proberen, denk ik zal die proberen. Ja, als die in je maat is. Dat is denk ik deze. Ja. Oeh. Ik vind het een heel leuk shirt. Het zit lekker hè? Het is super dun. Ja, ja het dus... is echt fijn materiaal. En hij valt ook fijn om mijn armen. Ja sluit mooi aan. Vaak met shirts dat hij een beetje zo mijn arm. Oh, oh. oh zo slim, slim. Ja, ik ga ook die andere passen. Goed zo. Ja. Wil jij al hier Tess of niet? Ja hoor. Even kijken. Ja, je hebt ook kolo's, Tess, maar dat is denk ik niet. Ik vind deze wel heel Ja, die is wel heel gaaf. Ja. En op zich, als je. Ik weet niet of je hem wil combineren. Maar dan wordt het misschien te, dat weet ik niet. Een zwarte, oh een grijze, grijze, die, ja. Zit daar nog een klein maatje tussen? Ja, dat is wel mooi hoor. Nou, pas jij die zo eventjes. Ja, ja leuk. leuk, top. Zo, dan gaan we eens even ze vieren. Super. Nou, leuke pet erbij. Dat Is, dat is ook mooi. wel mooi hè, ja. mooi spul. Op hoge staart. Ja, op je hoge staart. Oh, past wel. Ja. hij past wel, ja. Ja. Maar dit is een navy. Even kijken hoor. Maar ik vind ik dat kleurtje vind ik wel mooier. Ja. Ja. Ja, die past weer mooi bij die. En die ja. past weer mooi ja. bij die andere Dus die heeft ook een soort... Ja, glim, glimrandje ja. ja, hij is wel mooi, hè? Ja. Ja. ja. Mooi ik vind het heel ja. chic shirt. Ja. Mooi met dat hoge kraagje ook. Ja. Wat is mooi? Wat zei je? Wat is mooi? <laughs> ik vind een heel mooi shirt, zeker met het hoge kraagje ook zo, dat je net, ja, misschien een beetje mooi aansluit. Ja. ja. Wat ik voor mezelf denk, dat zit denk ik netter als die, als het feestje, Ja. Ja, helemaal. Het is zo. Te komisch. <laughs>